En leukste kijk naar een nieuwe video. We gaan... Ja... We gaan vandaag... Een game die ik nog nooit heb gedaan op mijn YouTube kanaal. Genaamd... No Limits 2. En we gaan kijken. Um, ik heb het een beetje gespeeld. Dus ik weet een beetje hoe het werkt. Ik heb een Steam Workshop. Oh. Ik heb hier een Dark Ride. Ik heb een... Madhouse. Dat lijkt me wel grappig. Kan je dan ook echt zien hoe het werkt in Madhouse? Moet er de video vandaag nog online komen? Echt zo. Moet ik dan per se bij instellingen helemaal? Zielig. Dat is echt zielig. Oké. Okay. Dit is moet moet denken aan... Uh, hoe heet het? Ja, sowieso Villa Volta. Hè? Maar uh, hoe heet dat? Anubis? Nee. Hoe heet het nou? Hoe heet dat nou? Uh, die andere Medaus. Uh. Ik weet het even niet meer. Ik zit helemaal naast. Niet Anubis. Um. Houdini, dat. Ik weet ook niet hoe ik niet op die naam kwam. Ja, ik wil in de voorshow. Yes. Ik ben nog nooit in Houdini geweest. Hij lijkt me wel cool. Houdini is volgens mij wel, wel groter dan Villa Volta. Maar die heeft tenminste niet zo'n grote te volle show. Maar kan dit? Um. Big brain. geluiden open doen ik doe even dit hoor mag nooit doet nu um, zullen we hier gewoon zitten jolo dus denk de mooiste view die pilaren die eh, wat hebben die pilaren moeten dit moet heel erg villa Volte, want ik weet niet hoe die andere zaal van hoe die eruit ziet maar dit Zie je daar dan ook op de vloer die uh, Hugo zo verschijnen zo op de vloer? is wel een cool effect hoor. Oh ja daar gaan we. Volgens mij is het wel Houdini. Ik weet het echt niet. Moet je nagaan dat we nu niet echt... Ook in deze game is het ook echt gedaan. Dat je nu niet op zijn kop zit. Je zit nu. Dat is de vloer. Bij Villa Volta gaat het wel wat sneller. Was ik dit nu? Oh. Het is natuurlijk geen. Wow. We hangen gewoon op zijn kopje. Waar zitten die luiken dan? Kant zoeken, maar het is te donker. En het is wel leuk, als je een video van Villa Volta aan onderuit of zo kijkt, dan kan je met je telefoon de kamer recht, recht houden. Huh? Oh, daar moeten we. Gevaarlijk. Die deuren gaan al nou open. Gevaarlijk. Dadelijk flikker wie tussen. Kijk. Dit zie je niet. Maar dat is echt van een hal daar. Huh? Ik weet het echt niet. Want ik ken niks. Ik ken alleen het voorgeven van hoe ding die. Leid dus. Ja, er er uh, wat op. Hm? Ik zit die vast? Oh, nu staan we in de achterkant. Wat wat? Huh? Ik wil toch even kijken. Waar de deuren komen. Als je hierin gaat kom je volgens mij in die hal. Ik wil weten waar die deuren, die soort haldeuren zitten. Hier? er Eén eronder. Het is allemaal donker. We gaan gewoon in naar even. Kijk. Ja, hij begint nu, dus dat is perfect. Kijk, we zitten nu in die grote gekke hal. Dit dus volgens mij, dan kom je hier met een ladder. Kijk. Dit is die hal waar we net in zaten. Maar dit past toch al nooit in een villa vol dat gebouw? Dat is goed gedaan. Op naar het volgende. Oké, okay, we zitten nu in eentje die heet I. Kapitein, aai aai kapitein denk ik dan dat het hoort eten. Hij is weer drie minuten te duren. Hoop. Oh. Als het zo is, krijgt hij bij de steam een rugby. Duurt lang. Nu ik het zo zie met die madhouse van net, wil ik echt een madhouse in mijn planet coaster gaan bouwen. Gewoon een losse video dan alleen een madhouse bouwen. Ah! Woehoe! God. nee. Heel naar deze bocht denk ik. Hier zou je zou toch puur dood en gaan? Je moet toch op een gegeven moment even weer... Ja, hier denk ik dat dat dan is. Nee! Is het niet? Ah! Doe je er een fucking bochtje op! Ah, lijkt me heel maar. Dus bij die Pieten moet je nagaan. Bij die Pieten moet je dan zeggen... Oh. Die nee, bij jongens en draak hebben je er bij de eerste bocht en zo naar elkaar zo toekomst, en dan zo... Dit duurt wel echt in drie minuten, hè? Nee, we zijn nog wel eens een minuut bezig. Nu nagaan, Eén zo heel veel uur. Is al meteen de baron. Nu gaan we het snel van een baron. Oké, okay, dit kan nu wel drie minuten gaan doen. Hè? Ja, je doet het. Ja, we zijn bijna drie minuten letterlijk bezig, ja. Oh, we komen richting het einde. Oh ja. We zijn nog pas twee minuten bezig hoor. Drie minuten. Zijn we nu bezig? Ja, dat klopt dan. Nou. Beautiful. Beautiful. Wat? is daar? Waar Kijk even hoe groot. Daar gaat hij allemaal zo is het? Zo. Maar vond jullie dit een leuke video? Doe dan eens en zeg later.